Wat erg. Ja. Zo'n rijd in zo'n goedkope auto? Ik rijd dan misschien zelf een Volkswagen, maar vandaag ben ik auto verkoper bij Mini. Goedemorgen. Goedemorgen. Zo, wauw, die staat je goed. <laughs> ja, ik wil die heel graag voor heel weinig meenemen vandaag. <laughs> Volgens mij kom ik hier vandaag met jouw auto's verkopen. Zeker, mm -hmm. van harte welkom. Wow. Lieve, welkom. Ja, dankjewel. Hey, wat houdt het nou precies in om een auto verkoper te zijn? Mm -hmm. Mensen komen vaak binnen, uh, gaan zich oriënteren, zijn op zoek of naar een nieuwe of naar een gebruikte. Bij uh, nou, een gebruik is het natuurlijk heel erg makkelijk, kun je heel makkelijk laten zien. Mm -hmm. Of mensen komen uh, op zoek naar een nieuwe en dan ga je een auto helemaal samenstellen. Hoe ben jij je nou ingerold als vrouw? Uh, ik studeerde horeca management en wist totaal niet wat ik wilde na mijn hmm. studie. En bij toeval ben ik hier terecht gekomen. En, uh, ik het gaat met name om de gastvrijheid. Mensen zich welkom voelen bij je. Je hebt ook wel wat pluspunten natuurlijk, omdat je een vrouw bent. Ja. maakt je wel een beetje uniek. Ja, maakt je gewoon uh, inderdaad uniek. Ik had de dromen over deze auto. Maar het is wel een beetje mini van binnen. <lacht> wat gaan we precies doen vandaag? Ik uh, ga jou vandaag meenemen. Mini verkoop je in zes stappen. En um, het uiteindelijke doel is dat jij straks aan het einde van de dag een auto af gaat leveren. Ik heb je net de showroom laten zien, alle auto's laten zien en stap 2 is dat je proefrijden in de mini. Yes. <laughs> stap 2. De proefrit. Ja, nee, hè? dus even even gras geven eerst. Gewoon. Oeh! <laughs> stap 3. Samenstellen. Lonneke, welke mini vind jij het allerleukste? Nou, dat is natuurlijk de cabrio. Je kunt hem helemaal zo maken, als je zo wil. Hey, en hoe verkoop jij nou die minis? Het is juist de kunst om mensen hier naar binnen te halen die toch niet door die deur naar binnen komen. Het sluit zich met name in social media, uh, marketing,acties, ja. altijd leuke evenementen waar je mee bezig wilt zijn om klanten aan je te binden. Ik heb mijn mini samengesteld. Dat betekent dat we wel gaan naar de volgende stap. Stap 4. Taxeren. Je krijgt bij deze auto ook uh, allemaal gratis dingen erbij. Oh jee. Je Gebruikte koffiekopjes. Een boterhammetje. Niet te vergeten een Magnum stokje. <laughs> Wat denk je dat die waard is? Ik denk dat die rond de 10.000 euro waard is. Wat? De helft. Echt? Ja. Oh. Wat erg. Ja. Zo'n rijk en zo goedkope auto. <laughs> Laten we daar verandering in brengen. Nummer 5. De deal. Yes. 31.985 euro. Wat moet je nou precies allemaal kunnen om uh, autoverkoper te zijn? Allereerst moet je passie hebben voor het product dat je verkoopt natuurlijk. Je moet resultaatgericht zijn. Je moet goed kunnen onderhandelen. En je moet inlevingsvermogen hebben in de klant. Nou, we hebben een deal. Yes. yes. Toch. Die ik we mee. Zullen we je aflevering klaar zetten? Ja, want ik moet nu met een, bij een echte klant ja. moet ik de auto gaan afleveren. Stap 6. De aflevering. En dat yes. moet ik gaan doen natuurlijk voor de ecchi. Jazeker. Even die nog goed schoon? Dit is een onthuldoek. Een grote onthuldtruc. Nou, we hebben een beetje voor u ingepakt. Nou, dit is hem. Heel veel plezier ervan. Dat moet wel lukken. Doei! Oké, okay, welke kan ik nou meenemen aan het eind van de dag? <laughs> de nou, echte hoor. cabrio zat er niet helemaal in. <laughs> maar deze mini-mini... Wel nou. een zonder dak. <laughs> ja.